Hallo, Paul de Bruin, nou, jullie kennen mij uiteraard van de Bruin Makelaardij. En, uh, ik wil je eigenlijk even aan iemand voorstellen, want als jullie nu bellen krijgen jullie of mij aan de telefoon of een telefoniste, alleen uh, nou, Bram Bosma die is uh, mijn team komen versterken, en, uh, nou, Bram, vertel even wat over jezelf. Hi, goedemiddag, ik ben Bram Bosma, ik volg de opleiding uh, Makelaar Taxateur. Ik ben met uh, Paul in aanraking gekomen omdat ik graag wat uh, in de praktijk wou leren. Want dat vind ik een stuk fijner dan alleen maar met mijn neus in de boeken. Nou, hartstikke goed. Maak het is natuurlijk heel belangrijk uh, dat je gewoon uh, blijft vernieuwen en verjongen. En uh, nou, ik denk dat Bram uh, sowieso uh, ja, de spirit heeft en uh, hij is echt eager om te leren. Dus uh, ja, ik denk dat het een hartstikke leuke aanmist is voor Noordwijk en voor mij. Dus uh, nou, Ik hoop u snel te zien en uiteraard uh, Bram ook. Tot ziens. Zo, makkelijk.